Ik ben Melody Klaver en ik speel de rol van Alex Hendricks in de spannende nieuwe serie Arcadia. Alex is een van de vier zussen die je volgt en gelooft van alle zussen eigenlijk het meest in de idealen van Arcadia. Ik denk dat dat haar een soort steun en houvast geeft in een leven en wereld die voor haar anders heel ongrijpbaar en oncontroleerbaar is. We zouden zo kunnen proberen papa te helpen. Hoe helpen met wat? Mee overleven. Daar is niets. Niemand overleeft daar. Er staat voor Alex op een gegeven moment heel veel op het spel. Namelijk de veiligheid van of haar familie of haar verloofde en, en schoonfamilie eigenlijk. Dat is een onmogelijke beslissing om te maken, om, om, daar, om daartussen te kiezen. Wie, wie bescherm je, wie verraad je, wie probeer je weer te redden, wie laat je gaan. Dat is uh, een hele pijnlijke strijd uh, die, ze, die ze moet voeren op een gegeven moment. En ja, daar heeft ze ook wel een beetje zichzelf aan te danken. Hebben jullie hier een vergunning voor? Hoe staat het met je zoektocht naar Pieter? Heb je hem al gevonden? Wat is het probleem eigenlijk? Wat als je betrapt wordt? Wat dan?